Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 4 oktober. Buig je knie niet voor angst. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalmen 56 vers 3. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Angst is niet van God, maar van Satan. Dus elke keer als je angst voelt in je leven, is het de vijand die tegen je opstaat. In mijn onderwijs zeg ik vaak dat angst de meestergeest is. Het is de geest die Satan gebruikt om over Gods volk te heersen, om hen ervan te weerhouden onder de heerschappij van de ware meester, Jezus Christus, te komen. Heel veel mensen zullen de roeping van God op hun levens nooit volbrengen, simpelweg omdat elke keer als ze vooruit proberen te komen, de duivel angst gebruikt om hen te stoppen. Gebruikt hij angst om jou te stoppen? Satan gebruikt angst om mensen te weerhouden om van het leven te genieten. Angst brengt kwelling en je kunt zeker niet het leven genieten als je tegelijkertijd gekweld wordt. Wanneer de duivel angst brengt, kun je ervoor kiezen om je knie er niet voor te buigen. David zei, in mijn bangste uur vertrouw ik op u. Ik denk dat ik rustig kan zeggen dat wanneer je een poging doet om God met je hele hart na te streven en te volgen, de vijand je met angst zal belagen. Echter, als je op God vertrouwt, zal Hij je helpen om je angst te overwinnen en vooruit te gaan. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil niet buigen voor angst. Ik stel mijn vertrouwen op U. Ik weet